allemaal ja, ja. om te zien. Ja. Uh, hebben jullie dolfijnen uit die al? Nee. nee. Volgens uh, papieren ja. zijn hier een aantal dolfijnen. Ja. Uh, die komen uit Japan. Kijk, herkent u dit? Harderwijk zegt access. We don't have any dolphins from the wild. Well, they may not, but they did have, I can show you their inventory report, they had some from Japan, as a matter of fact. And so they've known about this problem in Japan for a very long time. Ja, dat zijn uh, die dieren die zitten hier niet meer. Die zijn weg? Die zijn weg, ja. ja. Dus jullie hebben ooit wel uit die container ja. door veilig ja. ja, En waarom zijn jullie daarmee opgehaald? Het werd toen gezien als zijnde van, die, die slacht heeft niet plaats, hoe vreselijk we dat ook vinden. Uh, als wij de dieren die dieren niet meenemen worden ze geslacht, als wij ze meenemen, ja, dan kunnen ze bij ons komen en ja, wij vinden dat we goed voor de dieren zorgen, dat vonden ze toen ook en toen zagen ze daar geen kwaad in en uh, ja, dat is natuurlijk ook niet goed voor kwaad. Hey.